Welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. Ik ben Fritz En vandaag gaan we Open Wheel series doen in GTA 5. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb zelf ook niet zo'n auto. Dus ja, ik heb wat video's gezien. Maar dat was het. Ik heb. oh godverdomme, daar gaan we al. Ik heb uh, ik, ik wist niet welke banden dat ik moest kiezen, dus ik heb soft gekozen. Nee, uh, medium heb ik gedaan. Nou, ik uh, douw er gewoon even lekker doorheen. Ook al lukt dat nou niet echt? Ik zag een tiende. Oh, nou vind ik nog best knap van mezelf. Ik. Uh... Hij trekt uh, goed op. Dan heb ik problemen met bij alle auto's dat het zo gaat. Ik ben gelukkig ook niet de beste rijder. Dus let daar ook vooral niet op. Laat ik zeggen dat ik geen laatste wil worden. Dat probeer ik. Je kun je afsnijden. En tegen een paal aan botsen als je wil. Hallo, doei. Of je denkt, ik neem hier de bocht. En het gaat fout nooit ontdenkt hallo ik ben nou ik kom even melden dit heel fijn want ik kan er nou niet wegklikken. klikken ik hou hiervan nu kan ik dus ook niet zien met de banden het is weg ik kan het zien dit vind ik heel fijn kut Normaal kun je checkpoints zo vanaf buitenaf wel een beetje net te buiten pakken maar vandaag niet. <laughs> ah, ik kan echt niet eieren hierin. Ik uh, denk yo, ik uh, ei gewoon en ik zie wel. Daar ja, ik heb echt de pits op in, hoeveel laps nog? Oké, okay, ik moet misschien even wat beter kijken. Hallo, fuck, mis <laughs> hij knelt al gewoon dingen aan. Hij denkt, ja, ik heb geen zin meer. En doei nou ik, nou, ik sla toch nog even rondje 5 laps. Wat nou, dan gaat het wel worden. Die kutbocht hier, hallo, doei. Ja, ik weet nog niet hoe je die bochten het beste kan nemen. Ik denk gewoon zachte eiden, maar ik ben niet zo'n iemand die zachter gaat eiden. Dit maken dat ik hier wegkom want die auto's komen aan. Ik weet ook niet hoe ik zesde kan staan. Dat, dat snap ik ook niet. Ah, mis. Lekker bezig. Ik ga nu wel erin. Daar vliegt iemand even uit de baan. Nou, eerst keer pit stop, hè. Dan gaan we. Wat? Oh, het is al gebeurd. Oké, okay, doei. Dat is gezellig. Sinds wanneer en ik zo goed in de bochten? Hallo? Ik snap het zelf ook niet meer, jongens. Ik snap het zelf ook niet meer. Ik snap ook niet hoe ik achter kan staan. Dat snap ik niet. Net zoals hoe ik die checkpoint mis, dat snap ik ook niet. Dus niet. Ik acewang wel even, dat lijkt mij even het beste voor dit moment. Nu ben ik twee plekjes in plaats ook helemaal terug moesten rijden daar heb ik echt geen zin in. Als ik geen eerste word snap ik volkomen, want de eerste ligt een minuut voor. Hallo, doei. Ja, en zo hij Oké. Die lag een lab achter. En ik ben geen petitie omhoog of omlaag gegaan. Ik kom nu even aan, hier. Ja godverdomme, blokkeer die weg nou eens niet. Nee, we gaan me beuken. Vanuit is een dat ik dnf haal misschien ook niet och kut ik weet ook niet welke lab dat het is Daar kan ik kan nu wel even naar kijken het is ik kan gewoon nog winnen als ik nu geen domme dingen doe en niet crash dan kan ik gewoon nog serieus winnen nou winnen ik kan een finish bereiken laten we dat zeggen meer niet kijk want hier is de finish en dan heb je het gehaald. En nu ben ik benieuwd hoeveel ik, ik krijg. Nou, ik ben negende. Hoeveel krijg ik? Is te vraag? Want misschien ga ik dat vaker doen. Misschien ook niet. Serieus. Oké, okay, boost is 1. Dan kun je als goed non-contact. Oké. Okay. Ik, hoezo ben ik, hoezo sta ik hier eerste? Ik snap hier helemaal niks van. Ja er zit momenteel een kat nou bij mij. Ja ik kan nu niks doen. Misschien hard maar ja. Ik ben momenteel dit aan het doen. aan de 5 overtakes weet ik veel wat dat betekent. Misschien moet ik even niet zoveel op anderen letten en gewoon even op mezelf concentreren. Want ja, het is non-contact, dus dat maakt het nog niet uit. Ik moet gewoon voor me uit blijven kijken en kijken waar dit naartoe gaat. Hè. Okay, ik moet zo te zien ook niet de handen hem gebruiken, want dat doe ik wel, maar als ik dan de handen hem gebruik dan gaan de banden steeds slechter zo te zien, denk ik hè, het is een vermoeden van mij. ja boost kun je gebruiken, niet te vergeten. Ja, misschien niet echt helemaal boost kun je gebruiken, bijvoorbeeld op dit lange stuk. Daar kan het verstandig zijn. Ik mag hopen dat ik geen laatste wordt. Maar ik vind het ook wel een kutbaan hoor. Ja, dat vind ik wel. En pit dat pitstop, uh, ja, daar sla ik nog wel even een rondje over. Misschien moet ik toch maar even de hand hebben gaan gebruiken in de bochten, uh, wie weet. En uh, ik vind het een beetje uh, saai hier. moeten moet de arme bochten nemen. Dat merk ik al wel. Dat was een paal. Oké, okay, ik ga de pits op in. Nu weet ik het uh, volkomen zeker. Mijn hele aerodynamica is momenteel weg. Maakt ook niet meer uit, ook nog echt zich een knal of zo. Dat maakt nou helemaal niks meer uit. Ja, daar moet ik zijn. Daar ergens, daar moet ik erin. Dat is leuk hier. We gaan er weer vandoor. Dat is eigenlijk best wel het is dat ik gewoon een na laatste sta. Nou nog even en ik ben laatst hoor. Dat is het. Godzame, dit moet niet zo heel snel gaan. Die laatste ligt één seconde achter op mij. Ik word uh, het laatste. Gewoon omdat ik niet kan rijden, maar ja, dat kan ik toch wel niet. Dus ja, laatste. Beter dan DNF hopelijk. Ook al liggen we nu wel 8 seconden voor en net 1 op de laatste. Zo! Ja, die zat er tegenaan. Oh, ook okay, niet te veel poezen. Ante M, ook leuk. Zo die een of andere kolik uh, nou op de map. Als hij mij inhoudt, dan ben ik laatste. You've been left. oké. Okay. Dat is een heel slecht teken, dat ik dat ben. Net zoals kijken naar Oudacity, City, mijn microfoon opneemt. Dat is ook wel heel erg belangrijk merk ik. Oh fuck. Ik word laatste. Heel mijn dynamica is narratief is. Ik ben het laatste. Ja. Nou. Ik ben het laatste. Meer dynamica is helemaal naar de dodering. Ja, wat, uh, dat was het wel, hè. Slechter, ja, kan nog slechter worden, DNF. Ja, het is niet zo heel goed afgelopen nou. Vonden jullie het leuk? Doe een like, abonneer en tot de volgende keer. Later!